Met mijn verzamelde sportfoutjes uit Albert Heijn heb ik een nieuwe proefles geboekt. En vandaag met niemand minder dan Celeste Plak. Celeste is natuurlijk een volleybal koningin, maar we gaan het vandaag met een hele andere boeg gooien. Want we gaan golven, Wel met een bal, maar een heel kleintje. <lacht> Zo vervelend. Hè? Yo! Rico! Hoe is die? Goedemiddag, lekker jou. Ja, goed, goed. Ik weet dat jij heel goed hele. bent met de bal. Dus ja, dat is zo'n bal, hè? Je ja, dat is zo'n bal. Ja, je. toch. Je hebt een beetje het gevoel. Dus ik denk dat je daar een voordeel hebt. Oké, okay, maar voordat we gaan beginnen... Ik wil in ieder geval zorgen dat alle gasten helemaal goed verzorgd zijn. Okay. Dus uh, kan ik nog iets voor je regelen, water? Of een snackie of... Wie het zegt, ik lust wel een beetje hutekezen. Met okay. honing, dat eet ik normaal voor de wedstrijd. een Beetje proteïne, lekker. Als je dat hebt voor mij, dat krijg je dus niet. Oh, dat krijg ik want niet. Want dan ben je, als je voorbereid voor de wedstrijd op deze manier, dan word je te goed. Oké, okay, is goed. Oké, okay, dus dat gaan we niet doen. Yo. goedemiddag. Hi, sir. Isa. Hallo, Celeste. Goedemiddag. goedemiddag. We gaan nu een van de belangrijkste onderdelen doen van de golf en dat is putten. Ah, golf, so, yeah. definitief. Juist. Het is al te makkelijk voor jou. Kom, we gaan wat verder naar achter. Hetje, wel... ja, dat is, is een goed hoor. <laughs> zo vervelend. Hè. Oh, nou, -oh, nou. Oh, oh, oh, oh. oh. oh. zie je, zo makkelijk is het dus niet, oh, hè? Oké, okay, de truc in golf is om met iedere stok exact dezelfde beweging te maken, en de club gaat ervoor zorgen of die bal ver gaat of hoog en kort gaat. Pak de club in de rechterhand, schuif hem helemaal naar beneden. En dan komt die rechterhand over de duim heen te liggen. Nou, laat je intuïtie maar werken en sla de bal maar eens weg. Wauw! Kijk, kijk, kijk! Oh, shit. Oh, shit. Dan gaat de club verder als de bal. Nice. Oké. Okay. Draaien, kom maar. Roteren rechts, roteren links. Blijf staan. Wow. Top! Oh, kijk! I got this! Hoppakee! Voor mij ging het eerste deel eigenlijk wel heel goed, maar Rico blinkt uit in het tweede deel. Dus, het gaat om dus dit nu stuk, hè? Het het alles allerbeslissende deel. Ik zet een klein circuitje voor jullie uit en dan gaan we kijken wie de winst slager gaat maken zo meteen. Oh, die is zo goed. Oh, ja. Jammer. Ja, netjes, hoor. Ja, hoor. Netjes. Hey. Oh. Yes, ja. oké. Okay. Oh! Awesome. Ja. Oh man! Ja toppie. Oké. Okay. In. Ah. Oké. Okay. Spannend. Blijft gelijk. Zo, goede bal zeg. Oeh, die is netjes hoor. Echt een hele goede bal. Links, naar links. Oké, okay. netjes. Kom op. Ah, zonde hoor. We hebben een play-off. Ik oh. nee, doe jou, hè. Als ik hem gewoon... Okay. Oh, man. Oh, maar door. Oh. Uh, Rico, het spijt me. Celeste heeft deze gewonnen. De proeven met verhoeven beker. Van hartstikke gefeliciteerd. Dankjewel. je Ik krijg een heel mooi plekje in mijn uh, prijzenkast. Echt, joh. Weg. Echt. Ik heb Even nog geen weken! Volgende keer bij Proeven met Vroeven. Nou! Wil jij nou ook ervaren hoe het is om te golven? En eh, misschien wel Golf Queen worden of King? Nou, ik ben het niet geworden vandaag. Ik ga dan naar Proeftesport.nl, gebruik deze vouchercode en boek je proefles.